paar keer aangekondigd, Herman Wijfels. Ik denk dat u weinig uh, introductie behoeft, maar voor de zekerheid uh, voorzitter geweest van de Rabobank, van de CER, bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington, informateur van Balkan 4. En op dit moment onder andere, naast allerlei andere belangrijke taken, co-voorzitter van de World Connectors en lid van de Sustainable Finance Lab. En uh, ik hoop dat u net als wij allen ontzettend heeft genoten en opgelet en dat u hier een mooie bespiegeling op kunt geven. Het woord is aan u. Ja, dank. Een, een mooie dag, dat is het geweest. En ik denk dat het terecht zou zijn als we de mensen die dat allemaal hebben georganiseerd, en ik zie er hier wel een paar, Marielle en Alex... En Katie, dat we die zeer mogen bedanken voor datgene wat ze hier vandaag voor ons hebben neergezet. En, en alle anderen die meegewerkt hebben om deze dag zo rijk en vol te maken als die naar mijn beleving in ieder geval is geweest. Uh, vanmorgen is enigszins de verwachting gewekt uh, dat ik nog iets zou samenvatten. Dat ga ik niet doen. Inmiddels is dat ook al uh, geëvolueerd naar uh, reflectie. Uh, en dat zal het zijn. Um, er zijn een aantal dingen langsgekomen waar ik graag uh, een paar nou ja, kanttekeningen bij maak. Tamelijk centraal heeft hier vandaag toch wel gestaan het systeem. Uh, hoe ook gedefinieerd, maar laten we zeggen, het kapitalistische systeem dat de basis is van ons uh, huidige maatschappelijk bestel. Um, en laat ik op voorhand zeggen, ik ga zo meteen een paar dingen nou ja, uitleggen over hoe ik dat zie. Um, naar mijn beleving uh, leven we aan het einde van dat economisch en maatschappelijk bestel. Uh, ik noem dat wel, zo de afgelopen paar decennia, de hoogbloei van het laadkapitalisme. Dat is ongeveer zoals ik er uh, naar kijk. Um, en ik zeg wel, um, dat systeem heeft wel zijn werk gedaan. Uh, het vindt, um, uh, zoals ik er naar kijk, zijn oorsprong in de ideeën die zijn ontstaan in de verlichting... En die, dat was toch eigenlijk een heel bazaal vertrekpunt. Je zou kunnen zeggen, voor die tijd um, leefden we hier op deze aarde in het perspectief, zo werd ons dat althans voorgehouden, dat als we dat netjes deden, daarna de beloning wel uh, kwam. Maar het bleef hier in tranen zomaar zo maar zeggen. Um, en de ambitie die is geformuleerd ten tijde van de verlichting was, is... Nou, Laten we nou eens proberen om het hier in het ondermaats ook een beetje prettig te maken. Het uh, is, is misschien nou ja, wat heel bazaal geformuleerd, maar er komt er toch op neer. Uh, en uh, dat hebben we gedefinieerd in termen van, dan moeten we gewoon zorgen dat het hier materieel beter wordt. Nee? Het gaat over het leven van mensen verbeteren door uh, meer materiële voorzieningen, meer materie. En vervolgens zijn er mensen opgestaan, zoals Newton bijvoorbeeld en Darwin ook wel. Die zijn vervolgens gaan onderzoeken, hoe zit het nou eigenlijk hier, wat vinden wij op deze aardkorst, waar wij dat mee zouden kunnen doen. En zo is er een, een actie ontstaan, een model, waarin materiële vooruitgang, materiële groei, eigenlijk de hoofddoelstelling is geworden van ons hele maatschappelijk bestel. En het monetaire bestel, is zodanig in elkaar gezet. dat dat die materiële groei bevordert. Um, he, met dat stelsel van. Um, uh, geld als schuld. creëren we een systeem. dat eigenlijk dwingt tot economische groei. Want als er nieuwe schuld komt. dan moet om die schuld te kunnen uh, servicen. dus dat wil zeggen rente betalen en aflossen. ...moet er nieuwe materiële welvaart komen, de nieuwe waarden komen. Dus het stelsel, het monetaire stelsel is helemaal gericht op het creëren, het bevorderen... ...het noodzaken tot economische groei. Nou, dat is inmiddels zo ver voortgeschreden... ...dat we met het benutten van al die natuurlijke rijkdommen die op de aarde aanwezig waren... ...en toen we dit stelsel ontdekten, of ontwikkelden... Um, ...in overvloed aanwezig waren, dat we nu zoveel door die voorraad natuurlijk kapitaal heen zijn, dat dat niet langer kan. Dus dat is wat mij betreft, evolutionair gezien, het punt waarop we ons in de geschiedenis, evolutionair gezien, zou je kunnen zeggen, bevinden. Dus dat kan niet langer. Bovendien, he, als je dan kijkt, hoe, hoe heeft dat nou uiteindelijk in termen van uh, waar zit wat ontwikkeld tot dat die voorraad natuurlijk kapitaal een heel eind uitgeput is geraakt en dat we dat eigenlijk omgezet hebben in geaccumuleerd financieel kapitaal. Aan het begin van het kapitalistische stelsel was het zo dat er weinig financieel kapitaal was en dus een overvloed aan natuurlijk kapitaal en een overvloed aan sociaal kapitaal in zekere zin. Inmiddels zijn die verhoudingen omgekeerd. Met name als het gaat over de verhouding tussen natuurlijk kapitaal en financieel kapitaal. Waar we ons vandaag bevinden, dat is dat het eigenlijk onterecht is geworden dat de, het, het uh, financieel kapitaal als de schaarste factor wordt behandeld. Want dat is nog steeds. In termen van stellen van rendementseisen, in termen van bepalen waarin wel en waarin niet wordt uh, geïnvesteerd... Dus laten zeggen, zowel de zeggenschapskant als de behandeling als de schaarse factor en dus hoog rendement, die past niet meer bij de huidige verhoudingen. Eigenlijk moeten we het omkeren. En we moeten zeggen, het is niet zeggen, de winst en de kapitaalvorming eerst, maar het is planet first. We moeten nu opereren vanuit de gedachte dat als we een toekomst willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dat we um, onze hele... Uh, economische en maatschappelijke orde instellen op het uh, voeden en onderhouden en kan het zijn uitbreiden van het natuurlijke kapitaal want alleen dan kunnen we een toekomst aan het leven geven de basis van het leven zelf moet versterkt worden en we moeten ophouden met dat aan te tasten dus dat is eigenlijk de kern van de verandering die moet optreden in de wijze waarop het uh, kapitalisme functioneert je zou eigenlijk kunnen zeggen Um, uh, uh, kapitaalrendement moet een resultante zijn van investeren in de aarde, in de planeet en investeren in mensen. En als je dat goed doet, dan is er ook wel zoveel te verdelen dat er financieel rendement is. Dat is dus een omkeren van de feitelijke maatschappelijke orde, de feitelijke economische orde. Dus dat is een, dat is een eerste, dat is een heel groot ding. En eigenlijk onze generatie, nu, nee, ik moet zeggen jullie generatie, of wij, wij met z'n allen, maar zeker de jongeren onder ons, die hebben eigenlijk nu tot opdracht om die omkering tot stand te brengen. Om een nieuwe economische maatschappelijke orde te creëren die weer werkt in het belang van de toekomst. Die weer werkt in, eh, het, laat zeggen, de continu, aan de continuïteit van het leven. Want die is in feite ultiem bedreigd. Dus dat, dat is de kern van waar het, wat mij betreft, eh, over gaat. En daar moet dus heel veel gebeuren, eigenlijk aan allerlei instituties, om daar eh, inhoud aan te geven. Nou, veel daarvan is hier vandaag langsgekomen. Eh, eh, hervorming van het monetaire bestel is daar een absolute voorwaarde voor. Eh, eh, ook een andere verdeling van zeg, de opbrengsten van dat systeem, eh, ook een wezenlijk ding. En daar komen we op de discussie die we vanmorgen gehad hebben over het, um, het basisinkomen. Ik denk dat een combinatie van de herziening van het kapitalisme, in welke zin het moet functioneren, en de invoering van een basisinkomen eigenlijk sleutelelementen zijn in die nieuwe economische en maatschappelijke orde die we nodig hebben. Uh, er zijn allerlei argumenten die vanmorgen nog niet genoemd zijn voor een basisinkomen. Eén daarvan is dat er de capaciteit die nu bestaat voor het creëren van welvaart, dat is eigenlijk de verdienste van uh, misschien wel de hele mensheid. Dat is niet de verdienste van de toevallige kapitaaleigenaren van nu en het verdelen van de opbrengsten van dat systeem langs lijnen van kapitaaleigendom past dus eigenlijk ook niet meer in de huidige omstandigheden. Er hoort als het ware een systeem te zijn waarin als eerste element bij de verdeling van het totaal van de welvaart ieder zijn deel krijgt, althans op een niveau waarvan je kunt leven vind ik een heel belangrijke uh, overweging om dat te doen. En het huidige systeem, waarbij kapitaal-eigendom steeds meer geconcentreerd raakt, uh, leidt ertoe dat ook de verdeling steeds gever wordt. We hebben daar wel in onze verzorgingsstaat wat amendementen op aangebracht, maar als je het overal ziet, dan is het zo dat zowel ecologisch als sociaal het bestaande model. ...kapitalisme en het bijbehorende maatschappelijk model... ...disfunctioneert. Maatschappelijk dysfunctioneert. Dus we moeten daarvoor een aantal dingen omkeren... Eh, ...zowel in het sociale domein als in het ecologische domein... ...eigenlijk de, zeggen, de, de, de feitelijke betekenis van dat donutmodel. Eh, um, dus dat is een enorme opgave. Ik denk dat die door de generatie die nu aan snee komt, uh, gerealiseerd gaat worden. Uh, dat zal heel veel energie en inzet kosten. Maar ik denk dat de feiten gewoon uiteindelijk um, uh, dominant zullen worden boven de machtsposities die er op dit moment nog zijn. En een van die machtsposities is dat eigenlijk onze huidige politieke systeem uh, in wezen gekocht is door het kapitaal daar komt het eigenlijk op neer. He? Dus het is dermate grote... Ja, uh, grote invloeden. Uh, overigens wat in Amerika gebeurt, uh, dat is daar het summum van, zoals uh, heel veel uh, van de dingen. Uh, en Trump is dus heel productief in het zichtbaar maken daarvan. He? In dit land beleven we daar ook iets van trouwens met de dividendbelasting. Maar, um, maar daar... Nou zeg, daar zie je dus hoe evolutie werkt, namelijk dat als het ware door de feitelijke ontwikkelingen datgene wat niet deugt omhoog gevoeld wordt. Dus daar stel ik onder andere mijn hoop op, eh, maar ook wel op, laat ik maar zeggen wat deze gemeenschap, eh, die hier vandaag bij is, en er zijn heel veel meer mensen in Nederland die tot deze gemeenschap behoren, die zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen van ideeën over, laten we zeggen, die nieuwe economische en maatschappelijke orde. We zijn hier vandaag bij een kerkgebouw, dus ik maak even een uitstapje naar wat daar overal in oude geschriften is te vinden. Het gaat hier over het beloofde land. We hebben hier vandaag met z'n allen gesproken over hoe het beloofde land eruit zou kunnen zien. En, nou ja, er is een prachtig verhaal over uh, de uittocht uit Egypte. Het ging daar ook over. Door een tocht naar het beloofde land. En uh, het eerste deel van die tocht, mensen, die ging wel door de woestijn. Hè? Dus uh, laten we ons ook op voorbereiden, of ons van bewust zijn, dat we nog een tijdje door de woestijn moeten. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk arriveer je toch in het beloofde land... Uh, en dat beloofde land is er niet voor altijd, want na omkomst van een bepaalde periode of een onbepaalde periode, maar niet van een, een, een hoeveelheid tijd, zal blijken dat ook het systeem wat we dan optuigen, dat daar ook allerlei dingen aan mankeren en dat we een nieuw beloofd land formuleren. Dus dat is de evolutionaire gang waarin wij ons als mensheid bevinden op het ogenblik. En het belangrijke werk wat wij doen, wat jullie doen, dat is om als het ware voorbereidingen te treffen voor het moment dat het omslaat. Voor het moment dat die oude orde implodeert of geen draagvlak meer heeft in de bevolking... Um, en laten we hopen dat dat kan zonder grote ongelukken en zonder grote revoluties. Want meestal he, hebben we dit soort omslagen in het verleden ja, en dan is er toch uh, nou, nogal wat ongemak ook mee, uh, meegebracht. Dus dat is ook een element door er nu al mee bezig zijn. Door nu al te werken aan bewustzijnsontwikkeling. Door nu al ideeën te genereren. Door nu al die ideeën in de praktijk te brengen en te laten zien dat het op een andere manier ook kan functioneren... zijn we de wegbereiders voor het uiteindelijk, laten we zeggen, voorbereid zijn... om op het moment dat het aan de orde is, het zonder al te grote ongelukken te laten verlopen. Dat is de grote waarde van het werk wat we hier, wat we hier doen. Ik ben eigenlijk daar wel optimistisch over... Uh, en een van de dingen die me vandaag ook weer een beetje opvuren. Dat in sommige benaderingen. Toch eigenlijk het oude schaarste denken. Uh, als het ware meesluipt met wat er uh, bepleit wordt. Uh, ik denk dat we uh, op een moment in de geschiedenis zijn. Dat we toch in ieder geval op onderdelen bezig zijn. Om ons toegang te verschaffen tot overvloed. Dus als je kijkt naar de nieuwe energiesystemen. Dat zijn systemen die niet putten uit eindige voorraden, waar het schaarste denken ook vandaan komt. Maar die oogsten, oogsten uit onuitputtelijke bronnen. Uit oneindige, onuitputtelijke bronnen. En er zijn nog allerlei technologieën in ontwikkeling. Waardoor we daar nog efficiënter gebruik van kunnen maken dan met wind- en, uh, en zonne-energie. Maar uiteindelijk, die grote stroom-energie die op de aarde komt, daar gaan we ons zodanig um, in, in kunnen, um, zeggen, uit kunnen oogsten dat daar eerder de, uiteindelijk overvloed uit ontstaat. En dat opent ook zo, zo goed als die overvloed aan kapitaal die er nu is, eigenlijk de bronnen zijn waaruit we kunnen putten om de basis van het leven zelf, hè, wat de aarde is, wat de ecologie is, wat de biodiversiteit is, om die te versterken, om daarin te investeren. In die hele 200 jaar, 250 jaar industriële tijd, hebben we dat allemaal uitgeholt. Een enorme eh, oppervlaktes landbouwgrond bijvoorbeeld, die gedegradeerd zijn, waar eigenlijk geen eh, landbouw meer mogelijk is. En waar dus geen biomassaproductie meer mogelijk is. Nou, dat kun je enorm uitbreiden. En als we op grote schaal gaan heren, bossen, dan wordt de capaciteit van de aarde om zijn temperatuur te regelen, wordt ook weer beter. <kijkt> en om eh, recarbonisatie van, van landbouwgronden en dat soort dingen, dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn... om als het ware de basis van het leven weer sterker te maken in plaats van uit te rollen. Dus daar liggen hele positieve eh, mogelijkheden. En dat geldt eigenlijk ook eh, op het punt van... Ja, laten we zeggen, wat er gebeurd is met ons mensen in die industriële tijd. En je kunt er ook nog zo naar kijken, dat um, uh, veel van de welvaart die is gecreëerd in die industriële tijd, is geïnvesteerd in de opleiding, ontwikkeling, emancipatie van mensen. En toen, we, toen we begonnen aan die lange uh, periode... Toen waren er maar heel weinig mensen met een beetje opleiding. Er waren ook veel minder mensen ook dan nu. Maar eh, waar we vandaag de dag zijn, dat we dus toch in overwegende mate nu in staat zijn om als het ware zelf dingen te beoordelen, eh, zelf ook dingen eh, te doen en ook zeg maar, in allerlei opzichten zelf redzaam te zijn. En wat, dat kun je emancipatie noemen, wat uiteindelijk is een hoger niveau van bewustzijn, van individualiteit. Nou, wat er nu cultureel aan de orde is, dat is niet dat onze individualiteit zich doorontwikkelt tot individualisme. Wat eigenlijk ook een laten we zeggen, uh, uh, ja, vergroeiing is van uh, dat emancipatieproces... Maar dat we onze individualiteit verbinden met wat van algemeen belang is. Verbinden met het geheel. En dat zie je ook op grote schaal gebeuren. Er zijn dus allerlei mensen die hun levensstijl veranderen. Die, eh, laten we zeggen, anders gaan eten. Eh, die zich anders gaan vervoeren, om dat punt ook nog even te noemen. Eh, die kijken hoe hun kleren gemaakt worden. Eh, die überhaupt eh, denken, ja... Maar heb ik al die spullen wel nodig? Hè? Dus nog meer spullen. Daar weten we van. Daar worden we niet, uh, uh, niet tevreden van. Dat is niet iets waarvan we zeggen, daar, daar word je gelukkiger van. Dus het geluk ligt in andere domeinen dan in nog meer van hetzelfde. We hebben al die spullen al. Dus dat is een belangrijke cultuurverandering. Uh, en die begint op persoonlijk niveau. Uiteindelijk gaat het over of je bereid bent om te reflecteren op de wereld zoals die aan het einde van de industriële tijd ontstaan is, bereid bent om, laten zeggen, dat niet alleen maar tot je te nemen, maar ook werkelijk echt te, te door te werken zodanig dat je eigenlijk niet langer wil leven op een manier die ten koste gaat van de aarde en die ten koste gaat van mensen. En eh, dat leidt tot andere keuzes. Dat leidt tot andere waardepatronen. Eh, en wat een belangrijk aspect daarvan is. Eh, in een, een van de eerste pitches vanmorgen kwam er een rijtje waarden langs. En dat waren vrijwel allemaal wat je zou kunnen karakteriseren als feminine waarden. Feminine waarden. dat betekent een wezen. Dat die, laten we zeggen, overheersende masculine cultuur. die samenhangt met het kapitalisme. en die overigens evolutionair gezien ook belangrijk werk heeft gedaan. maar dat die masculine cultuur niet geschikt is voor de 21ste eeuw. En dat. <applaus> en dat we dus toe, toe moeten, naar een cultuur waarin laten we zeggen, de, de feminine waarden, hè, die gaan over laten we zeggen, een caring houding, eh, over zorg voor het leven. Eh, dat die waarden een veel grotere rol gaan spelen in onze cultuur. Het is eigenlijk niet aan de orde gekomen vandaag. Er eh, eh, zijn twee dingen die me nogal eh, geraakt hebben. Eén is de bijdrage van... Eh, de, de, de muzie, muzici. Ik ben even de, de, de tekst van dat ene niet kwijt, wat, wat me echt heel diep raakte. Um, wachten, wat was het? Leer, toen de wachten? leer ons hoe je, wacht. Hoe je Ja, ja Leer ons hoe je waardig wacht. Dat is een hele belangrijke boodschap. Een hele belangrijke. En ook wat we niet uh, net vertelde. Kijk, hoe je uiteindelijk, mensen, gaat het erom dat we in de komende tijd de Wereld, onze wereld en de aarde weer heel maken. Het gaat over heel worden en heel maken. En je kunt alleen, laat ik maar zeggen, daar je bijdrage aan leveren als je eerst zelf heel bent geworden. Dat hoofd, hart en gevoel, of intuïtie, dat is maar hoe je het wil noemen, dat die verbonden zijn. Dus dat de verbinding binnen onszelf in orde is. En als die in orde is, dan kun je ook op het niveau van kwaliteit dat vereist is in de komende periode... verbinden met andere mensen, met de wereld, met de aarde. Daar gaat het in essentie over. Dus dat betekent dat het allereerste wat moet gebeuren, dat is dat we ons binnenwerk doen. Dat we werken aan onszelf, als het ware onze software waarop we draaien, herschrijven, zodanig... Dat we daartoe in staat zijn. En dat is een wezenlijk element, eigenlijk een voorwaardelijk element in datgene wat we hier vandaag met elkaar gewisseld hebben over die tocht vooralsnog door de woestijn naar het beloofde land. Dank jullie wel.